Dus mensen, we gaan van starten in het debat, deel in het debat. En we gaan van starten met okay, wel. Dus in de stilte. Zoals ik ben bezig, de user debat, en deelnemer naar het debat, we maken er niet uit van. We hebben een microfoon in het gangblad staan. Ik heb wel op dit moment uh, de dus speler een graagstel ik, ik denk van, er werd dit gezegd, maar ja, het is een gegeven ofzo. Het is makkelijk we kunnen opheldering over hebben. Misschien heb net iets gehoord. te kijken. misschien vraag je je af. Ja, als we geen kans hebben op hypothees, moet ik dan als straks? Dus dan kan ik een keer maken. Klinkt toch nog rechts op wat ik eigenlijk niet kan concluderen of iets misschien wel raar is. Van wel praktische problemen die je kunt relateren aan wat je hebt Misschien denk je wel, ik heb er een gebied van, die kan het niet Ik zou zeggen: nog met een microfoon, of steek even je hand op het lopen, of lopen langs met een tweede microfoon. En, ehm, Jerry Jan gaat eerst reageren eh, op stemming van de, Ik denk dat het ook niet inhaakt, en op welk moment kun je daar een vraag over? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ik uh, hier direct alle twee op kunnen staan dat mijn... dat ik dat heel kort houden. Oké. Okay. Ja, Nee, nee, ik over En dan doen we dat geen de basis staan. het zo. Nou, misschien zijn jullie op dit moment in de bar. Want uh, jullie hebben twee uh, volstrekt uh, tegenovergestelde meningen gehoord. En uh, we hadden het er al over dat dit misschien het hoofddoel is van, uh, van dit college: dat jullie goed begrijpen dat je dus uh, je niet zomaar kunt verlaten op wat iemand zegt, maar dat je zelf na moet denken um, over uh, wat, je nu, uh, wat je nu wilt. Um, en nou wil ik even specifiek ingaan op het debat te starten um, op Dennis' uh, presentatie. Jullie hebben je misschien afgevraagd, terwijl Denny zo sprak, als die nou gelijk heeft, hoe kan het dan dat zoveel statistici Bayesian zijn? En hoe kan het dan dat je op Amazon, uh, ik weet niet hoeveel duizend over BCA's statistiek kunt kopen? Dat is een uh, goede intuïtie. Nou, is Denny's presentatie, uh, bevat heel veel slides. En toen ik hem zag, uh, Denny was het vriendelijk om hem al vooraf te sturen en ik heb mijn presentatie hem gestuurd. Dus ik dacht eigenlijk, Dennis' presentatie zou een fantastisch tentamen zijn, denk ik. Waar de vraag dan is, vind alle misvattingen in Dennis' presentatie? En voor iedere misvatting krijg je een punt. Het enige probleem met die scoreregel is dat je boven de 10 uitkomt. Nou, ik zou dus over heel veel dingen zouden kunnen hebben. Maar. Ik vind dit eigenlijk het belangrijkste. Want er zijn heel veel zaken waar je het over kunt hebben, die zijn meer uh, filosofisch van aard. Die is heel belangrijk, goed om het erover te hebben. Maar uiteindelijk laten we even kijken naar de praktijk. Dus toen ik hier de, de dialoog zag tussen Jan en Piet, dacht ik: dit is precies waar we het over moeten hebben. Dus ik wil even samen met jullie dit nog doornemen en dan uh, wil ik jullie vragen wat wij ervan vinden. Goed, dus we beginnen met Jan. Jan zegt: mijn interventie is effectief. Want de gemiddelde scoren zijn in mijn zien verschillend. Ja, ik zie daar eigenlijk al een Bezianse claim. Namelijk een claim over de effectiviteit van de interventie. Maar wat vervolgens Piet zegt, is zeker Bezian. Ik geloof er niets van. Dat heeft niks met frequentisme te maken. Hier is een twee Bezianen met elkaar aan het vragen? Ik geloof er niets van. Volgens mij is het gewoon toeval. Oké, okay. dan probeert Jan een antwoord te geven. Maar je ziet dat hij eigenlijk op spectaculaire wijze dat niet doet. Hij draait om de hele bereik heen. Hij zegt: nou, maar als het toeval is, dan was de kans uh, heel klein. En dan zegt Peet, doet alsof hij het begrijpt. Oh, dus als we dit experiment eindig vaak zouden herhalen, dat we niet doen, maar goed, als we dat zouden doen en de nul die was waar, dan zouden we in minder dan 1% van gevallen dit of een grote condities vinden. Jan zegt dat precies. En eigenlijk gaat dit gesprek door, natuurlijk. Piet zou dan zeggen, dus kunnen we nu concluderen dat het geen toeval is? En dan zou Jan zeggen, nee, we mogen niet concluderen. En wat kunnen we dan wel concluderen? Kunnen we dan concluderen dat deze gegevens bewijsvormen tegen de nulhypothese? Nee, dat kunnen we ook niet concluderen. Dus dan op een gegeven moment, Piet, waarom heb je dit getal überhaupt uitgerekend? Ik weet het niet. Maar misschien kan dit niet iets ja. <lacht> vertellen. Ik dacht dat je een fout in de slide had Maar uh, het is alleen maar een meningsport. Uh, nee, uh, kijk, uh, de reden waarom dit relevant is, is dat je als je de nieuwe hypothese doet volgt, dan weet je dat je als je dat je op de lange nu doet, dat je dus in minder dan 5% van de gevallen fout van de eerste soort maakt. Maar wie, ik, ik wil niks. Dus uh, ik ook de uh, deze interventie. Hoe moet wel lang het Wat maar belangrijk uh, is. Deze interventie is effectief. Nee. Daar nou, gaat het om. Ja, nou ja, kijk, je kunt, je kunt uh, je, je, je, dan moet je op een verstandige manier zeg maar de, het hele plaatje in de overweging nemen. Wat voor design is het precies? Uh, hoe is er met confounds omgegaan? Wie heeft het experiment uitgevoerd, De data van hoge kwaliteit. Als je al deze dingen, als jij denkt dat jij al deze dingen in een in eendimensionele formule dan, dan ja, ja, dat mag jij vinden, maar ik, ik, ik, ik zie dat niet zo, nee, ja. ik, ik, dus ik, ik, ik, zie, ik zie de taak van de statistiek als veel beter ja, Ik maar, denk dat maar, het gewoon niet. Nee, maar nee, dan, dan, dan zou je dus wel dit dus gesprek moeten veranderen. Dan zou je, Jan zegt mijn interventie is effectief, en dan zou Piet moeten zeggen, wat ben je? Weet je als een BCA. En dan, zou dus, zeker dus, dus, dus, niet zeggen, ik geloof er niet van. Dus de eerste twee zinnen, de twee, twee beziaanen die er met elkaar praten. Ja, maar nu doe je net alsof alleen een BCA mag zeggen, ik geloof het niet. Nou, dat. Ik mag toch een hypothese formuleren? En ik kan, ik kan stellen, deze interventie is, is, is effectief. En jij kan dan nee, zeggen, nou, dat, dat, ik, ik geloof dat niet, dan hoef ik toch niet meteen een aan. Een BCA die gelooft. Niet alleen dat je kan zeggen ik geloof er niet, maar dat je ook je mate van geloof kan kwantificeren. Ja, ja, dus jij zegt dus dus, Piet kan wel zeggen ik geloof er niet van. Maar op het moment dat Piet daar een getal aan toe wil kennen, dan gaat het mis. Is dat wat je? Als Piet dat graag wil, dan mag hij daar best een aan toekennen. Daar, daar moet ik op zich geen bezwaar tegen. Alleen, uh, ik persoonlijk snap niet wat Piet dan aan het doen is. Uh, wat, ik, snap, ik, ik, ik, ik weet niet wat dat is wat Piet bedoelt als hij zegt, de kans is dat de hypothese is 10%. Ik snap er helemaal niets van, maar als Piet dat graag wil, dan mag dat natuurlijk. Jij mag het ook, ik mag het ook. Oh ja, is... nou oké, okay. laten we ja, dit, dit, dit even, er is heel veel om over te praten, dus laten we dit even achter ons laten, want je gaf iets anders aan waar je heel erg de nadruk op hebt gelegd. Het is een beetje oneerlijk, want ik had het al verwacht, dus ik heb de studenten daar al in een lezing college iets over verteld. Ik zei als ik straks het debat met Danny ga hebben, dan gaat hij zeggen dat hij niet begrijpt wat de kans op de nulhypothese inhoudt. Dan gaat hij zeggen, maar het is, een, het is toch waar of het is niet waar? Dat is de frequentistische opvatting van kans. Maar natuurlijk als een beziaan het heeft over de kans op de hypothese, dan bedoelt hij de plausibiliteit van de hypothese. Dus ik denk dat wij een beter debat kunnen voeren als we de kans op de hypothese voor jou even vervangen door de plausibiliteit van de hypothese. Het maakt mij niet uit dat de kans op de plausibiliteit is. Maar daar gaat het, de beziaan, om de plausibiliteit. Dus. Het is heel verwarrend dat het woord kans, dat het hetzelfde woord is in het Nederlands, wat uh, twee, ja, twee invullingen kent. Eigenlijk zou het mooi zijn als daar verschillende voor waren. En het is ook wel uh, voorgesteld, ik ben even kwijt het dat het is gedaan, maar die stelde voor om het de kans 1 en kans 2 te noemen. Ik weet niet of dat nou heel duidelijk is, maar uh, dat, uh, dat, uh, yeah, dat uh, is nooit populair geworden. Je wil uh, het Ja, Okay. Maar, um, maar. Ik dus mag, ik. Even, mag daar heel even op, op inhaken? Uh. Kijk, dit vind ik wel een beetje een. een slide of hand, Een trucje. Ik bedoel, jij stelt voor als BCA. dat je kansrekening kan gebruiken. om de kansen op hypotheses uit te rekenen. Dat, dat, dat, dat en sterker nog, niet alleen dat dat kan, maar dat moet. Nu zeg je, ja, maar die kansen zijn eigenlijk geen kansen, dat zijn plausibiliteiten. Mm -hmm. Maar je gebruikt toch niet de plausibiliteitsrekening. Je gebruikt een kansrekening. Je gebruikt een mm -hmm. ja. dus de, de manier waarop het dan uh, oorspronkelijk is opgesteld, je kunt, op, je kunt het op verschillende manieren kun je het, uh, kun je tot dezelfde conclusie geraken. Het idee is, ik ken een getal toe aan een hypothese. Dat getal reflecteert mijn overtuiging dat die hypothese waard is. En als ik nu uh, op een zinvolle, coherente manier uh, wil gaan redeneren, ben ik gedwongen om de regels van de kansrekening te gebruiken. Dat heb ik jullie laten zien op het college, neem ik aan, als ik me goed herinner met die kaartjes. Toch? Heb ik het over die kaartjes, gehad, die 1 euro waard waren, de finetti en zo. Nou, dus, um, dus het begint met het willen redeneren op een coherente manier, zonder dat je zelf tegenspreekt, en dan kom je uit bij het principe dat dat alleen maar kan als je de regels van de kansrekening gebruikt. Maar eerlijk gezegd, ik vind die hele discussie, een hele interessante discussie, maar ik vind het niet heel praktisch relevant. Ik denk dat het praktisch relevanter is van hoe gebruiken we statistiek nou? En, en wat kunnen we ermee? En als ik deze discussie lees, denk ik hier wordt een beetje aan het antwoord gezocht en het lijkt net alsof het antwoord wordt gegeven. Maar ik zie het hier niet. Wat moet ik nou? Wat, wat, wat moet jij nou met het antwoord? Dus jij hebt een vraag voor. Mijn interventie is effectief P is 0.01. Wat concludeer jij? Ja, jij gaat je dat het doen. We, als, uh, als, uh, Dit is als, uh, we, als, uh, geen conclusie. Als we 0 aan het toetsen zijn, dan uh, van, van, van hebben we van tevoren bedacht dat we bij alfa van 0.05 de 0 verwerken, Dan gaan wij dat doen. Dus, dus we, we denken niet dat we concluderen dat de 0 waar is, maar we verwerken. Dus je kan hem ook uh, kan nou terugkomen, tuurlijk. Anders dan zou je wel heel dom zijn. Ja, en dat zijn we niet. Maar ik wil nog even terug naar je vorige punt. Ik, ben, ik vind het juist, ik ben het helemaal met een je eens dat het gaat. Dat het zwaartepunt hier ligt op wat je in de praktijk doet en wat je er in de praktijk mee kan. Maar dat is nou juist mijn probleem. En misschien gebruik ik een beetje filosofische terminologie om het uit te leggen, maar ik bedoel het heel concreet. Als ik. Uh, uh, laten we zeggen, de kans, laten we zeggen, de, de, jouw hypothese is dat uh, mensen met grote deel, mannen met grote deelballen minder zorgen. Oké, okay. nou, iemand heeft een hypothese, die heeft onderzoek gedaan. Stel dat ik zeg, nou ja, ik weet het niet hoor, ik begin met de uh, principle of x. het kan vries, het kan dooien, het is punt uh, 5, de kans dat de hypothese waar is. Ik ben even, ga even met jou mee. op punt 5, daar kan ik me nog wel wat bij voorstellen. Nou komen de data mee. en dan zeg jij. Nou, moet je de kans op de hypothese moet je updaten? Nou, ik vind je partner is stuk van punt 5 naar punt 6. Wat, wat moet ik dan doen? Wat verwacht je nou van mij? Hoe, hoe doet dat dan in mijn hoofd? Want, want, ik snap helemaal niet maar ik heb het van mij gevraagd waarom ik heb drie mee. toestanden. De ene is, ik denk het wel, de andere is, ik denk het niet, en de derde is, ik weet het niet. Nou ja, de al die diesels van punt 6 naar punt 7, zeg maar. Nou ja, dan ja, eigenlijk denk ik dat het goed geweest was als je mijn colleges had gevolgd. Want daarin wordt dat vrij duidelijk uitgelegd. Dus um, met name wordt daar uitgelegd dat waar je in de Beziaanse hypothese-toets vooral naar kijkt, is niet de kans op de ene hypothese versus de kans op de andere hypothese, dat waren de prior odds. Maar je kijkt naar de verandering in je overtuiging die tot stand wordt gebracht door de data. Dus de kans op de data gegeven de ene hypothese, Versus de kans op de data gegeven de andere individuaties. Dat is de evidentie die in de data zit. Ja, en maar dit heeft geen kansen. Dit, is een, dit is, een, is een likelihood Die, vind ik uh, die, die, die, best, de beste. beste likelihood hebben wij ook ja. ja, Dus de kans op de data gegeven. de ene kans gedeeld door de andere. Dat is, daar moet ik geen bezig over worden. Dat gaat mij prima af. Ja, ik denk dat dat, dat is een heel belangrijk punt. Want het begrip likelihood, wat ik trouwens vind dat veel meer centraal zou moeten staan in jullie uh, statistische scholing. En uh, hetgeen trouwens één van uh, Fischers uh, uh, uh, belangrijke bijdragen. is nee, Daar ben ik het op mee. <laughs> maar daarin, in het feit dat dat centraal wordt te staan, daar denk ik dat we het alle twee dan wel eens zijn. En die, die uh, likelihood ratio die Danny net noemde, dat is dus inderdaad hetzelfde als die base factor, de Bayesian hypothese toets, de kans op de data gegeven in de hypothese, de kans op de data gegeven in andere hypothese, er is één verschil in het voorbeeld wat Deni noemt, de likelihood ratio's, zijn die hypotheses, zijn punten. Dus de effect size is bijvoorbeeld 0 onder het ene model en hij is bijvoorbeeld 0.3 onder het andere model. Wat er, het verschil is, is dat in de Beziaanse methode is die alternatieve hypothese niet een punt, maar die heeft een verdeling die aangeeft hoeveel vertrouwen heb ik nou in die verschillende effect sizes. Dus het is eigenlijk een gemiddelde. Lijkt niet wat Maar het lijkt inderdaad wel heel veel. Dat klopt. Die doen we het niet. ik het Er zijn twee punten belangrijk voor de mensen die hierbij zijn? Misschien moet jij even niet in praten, want anders moet je net niet in ja. ja, weet het wel. Hopelijk. Hallo, oh, ja, kijk ik ben. Twee dingen die belangrijk zijn, is dat jullie beter de afpakken en leren kennen van statistieken die jullie wel uitgebreid uh, aan de leren van alles wat in de, de field staat, dus dat je goed begrijpt. En wat er gezegd wordt op basis van deze discussie tussen Piet en Jan, ga ik er eigenlijk vanuit op dit punt in de keurig dat iedereen begrijpt wat ik Jan zegt. Ja, ik denk dat kunnen we niet interpreteren als partijsteken uh, nog niet meer bewijzen. Als niemand als handel opsteken gaat uit als jullie al begrijpen, heb je dat niet op die meer kunnen interpreteren? niet? Steken altijd op, het gaat er microfoon die een hier. zal we het even Het tweede punt is voordeels voor Jullie moeten voor jezelf proberen, als een feitje deze jaar. Je oordeel over, als je nou op een manier van statistiek vormen. Updaten op basis van de kennis die je vandaag ontvangt. En ga kijken of daar, ik ga jullie checken view check, de baseline weet van stemmen. Of jullie dat zeker. Je oordeel als updaten. Ik wil deze praktische macht goed maken. Stel, jullie hebben de macht over de onderwijs ingedeeld gaat worden in jaar 1 en jaar 2. Daar hebben hier geen praktische relevantie meer voor, maar je kunt in ieder geval je medestudenten Dat schooling naar nee. oh, Ik geef jullie de optie om te zeggen: gooi alle twee tekens van de succes hier. <tie> hey, zit ook in de zaal, een heleboel werk mee opleveren. Eerste jaar onderwijs, moet... helemaal. Ingericht worden. Field, gaat de deur uit? Maar vergis je niet, ik een heel andere ding in plaats. En heb net een field gegeven, dan ga ik ook wat ander. Wie vindt hier van apparaat? Wie zegt op basis wat ik nu gehoord heb? Als wat ik nu geleerd heb, is niet zo relevant. Ik kan het BTA willen worden. Dus alle studenten die nu beginnen aan psychologie, moeten opgeleid worden tot bta statisticus. Als je daar mee eens bent, kun je nu je hand opstellen. Ema! Ja, dat zijn, dat zijn, Ema, we zijn er meer. Ema, je weet het niet. Belowen, we niet direct als je het die mijn hoofd niet direct gaat spreken als je het in mijn hand opstreekt. Ik ben het niet zelfs ook niet mee ja, eens. Ik, ik steek mijn hand ook niet op, ja. hè? Zelfs ik vind het ervan. Dan gaan we nu niet is... Wie vindt dat er meer bezigheid staat deze dan voor worden jaar? Meer dan nul. En daar heb ik daarvoor nou wel een insight verhaal over, of mag ik vast dat vertellen? Ja. Want hier is een discussie over geweest. En ik zei natuurlijk, nou ik vind het belangrijk dat studenten goed begrijpen wat P-waardes inhouden, wat confidence-intervallen inhouden en dus ook wat het alternatief is. En uh, de angst was natuurlijk dat studenten dat misschien niet aan zouden kunnen. En, uh... Uit, toen zag ik bijvoorbeeld dat er in het eerste jaar volgens mij worden twee hele colleges aan confidence in de vals besteed. Zei dus ik, offer dan in ieder geval één van die colleges op voor een BCA'ans perspectief. Maar men is erg voorzichtig. Dus uh, ik hoop dat als dit nou een beetje goed valt, dat ik uiteindelijk sterke troeven in handen heb om terug te gaan naar de commissie die de beslissingen neemt en dan kan zeggen, luister eens, studenten vinden dit belangrijk. Studenten snappen het ook wel en uh, dan wil ik het dus eigenlijk graag ook in het eerste jaar voor elkaar krijgen, maar het is me nog niet gelukt. Oké, okay, willen we het niet meer zeer standen? Nee, we zijn het allemaal wel een beetje mee eens, want er mag wel iets meer BCAA-statistiek in. En we hebben maar een paar mensen in één keer gezet, Maar heb ik al een keer fake statistiek en daarvoor in plaatsen statistiek Ik ga jullie het einde weer vragen of jullie van mening veranderd zijn op basis van wat gebeurt. Dus de zorg dat je voldoende informatie hebt. En zorg ook dat je voldoende informatie hebt om de vragen over waarom kun je nou niks zeggen over een waarde van de nulhypothese op basis van deze informatie. Dat je dat wel voor hebt. Dan maak je er gebruik van. Je kunt zeggen: oh ja, maar dat eigenlijk niet in niet. Waarom kunnen we op basis hiervan niks zeggen over de milieubeweging of? Waarom kunnen we het bewijs tegen de nulhypothese wel kwantificeren bij de DGN-verdeling? Zorg dat dat helder is. Oké. Okay. Okay. Goed, maar ik heb nog veel, veel meer pijlen op mijn boven. Oh, ja. dan ben je klaar? Sorry, ik, even, ik heb even één pijl op mijn boven, die hebben we over basecors gehad. En we hebben ook over de gehad. En die hebben allebei aangegeven van ja, hoe kom je nou tot de keuzes onderzoeker? Hoe kom je nou tot het oordeel? Uh, ik geloof niks anders naar de Nou, we komen al oude arbitaire criteria uit. Maar is het een kleine van 205 en we hebben eerder over basecers gehad waarvan dat Jeffrey volgens mij factor hoger is dan drie, dan hebben we iets om over te Als we die twee criteria aan elkaar zetten, die p waarde van de of als die 0-lipotens doet een hanteren criterium van de d factor van 3 bij het van 0 Hoe vaak levert de verschillende vorm van staat die een andere definitie Of dat op Gelukkig! Is het heel vaak zo dat um, de data zo duidelijk zijn, als je netjes je onderzoek doet en als je een beetje mazzel hebt, zijn je data zo duidelijk dat je een hele lage P-waarde zult vinden. En dat de base sector zal zeggen, uh, er is heel veel steun voor de alternatieve hypothese. Ja, dat is het, het uh, gewenste scenario, maar de statistiek doet er eigenlijk niet, uh, niet toe. Ja, en ik, volgens mij uh, was het uh, Roger Ford, een natuurkundige, die heeft gezegd. Als je in een veld werkt waar je statistiek voor nodig hebt, gaat het naar een ander veld. Dus met, met andere woorden, op het moment dat je moet debatteren of het nou net wel of net niet, dan heb je, heb je toch eigenlijk een probleem. Dat gezegd hebbende, als je kijkt naar P-waarden die dus net aan significant zijn, dus zo tussen de punt en punt 0,1, en je kijkt dan naar de p sectoren dan zul je zien dat er heel veel van die P-waarden. Hangt af van de sample size, maar dan zul je zien dat als we heel veel van die p de base factor dan zeggen, nou, rustig aan, anekdotische Anecdotische evidentie. Dit was, een, ik gaf een, een voorbeeld, hè, met die uh, tailback. Dus daar zag je het al, p is .03, verwerp de nulhypothese. Maar die base factor zegt, nou, uh, hè, maakt niet, uh, maakt niet veel uit. Maar wat is de effect size die daarbij? De effect size, is dus <lacht> De effect size is de correlatie met het geval, zoals Dennis zegt, en die zag je dus precies staan in het plaatje als een posterior verdeling. Daar hebben we Deze posterior verdeling geeft dus, uh, geeft dus aan wat je hebt geleerd over die correlatie. En je zou, als je een nou puntschatting wilt hebben, hè, één enkel punt, één enkel effect size, zou je bijvoorbeeld die waarde kunnen nemen waar die het hoogst is, die verdeling. En als je een interval wilt, zou je 95% interval kunnen hebben. 95% van deze verdeling gaat van A tot B. Maar zelf vind ik het altijd mooi om gewoon naar deze verdeling te kijken. Want dit, al, dit heeft alle informatie. Het is een mooi plaats, dat denk ik niet. En het is ook heel duidelijk, zoveel. Als je vraagt, wacht hier. <coughs> Um, ik heb een vraag voor Danny. Um, op dit moment heb je een argument waarin je zegt dat. Um, laat ons het lijkt alsof. Um, de, de bezigheidstaat is heel veel subjectiviteit gebruikt. en uh, de frequentistische statie niet. Maar ik kan weer heel goed lezen waarin het bleek. dat je als frequentist wel degelijk heel veel subjectieve keuzes moet maken in het proces van uh, toetsing. Waaruit dus verschillende conclusies kunnen ontstaan. Dus als je meer mensen hebt, kan je misschien makkelijker een miljoen verwerpen. Hoe verder hebben we nu op tijd dat het toch anders ligt? Ja, ik, ik, zou, ik zou nooit willen volhouden dat de uitkomst van je onderzoek vast ligt in mechanische zin, zeg maar, dat je, dat je, dat, dat de, de, het is, de, je krijgt, je krijgt die informatie en je neemt het hele totaalplaatje van het onderzoek en daar neem je dan een verstandige conclusie over. Maar de p waarde zelf, de p waarde zelf heeft een eenvoudige, nou, het, is, het is op zich een eenvoudige, straightforward interpretatie die niet, die niet echt afhangt van wat ik er van tevoren van vond. Terwijl die, die, die posterior die je daar ziet. Die hangt af van hoe Eric Johnson prior hoeft. Dus als ik een andere prior daarmee zet, krijgt ook een andere posterior. Dat, dat brengt dus expres subjectiviteit in de statistische berekening zelf. En ik, het is zeker zo dat er allerlei keuzes gemaakt worden die uh, subjectief zijn in de zin dat jij ze misschien anders zou doen dan ik. Nou, dan moet jij ook onderzoeken en dan moeten we dat naast elkaar houden. Dat zijn, maar dat zijn niet. Ik ga niet expres in mijn berekening van de P-waarde. Een subjectief element zetten dat nou ja, hij is .06 als je er dit van vindt, maar hij is 0.07 als je er dit van vindt. Want ik vind het vrij essentieel van de statistiek, dat je probeert de subjectiviteit buiten de deur te gaan. Dus dat is mijn, mijn stap. Nou, ik, ik vond het een geweldige vraag. Ik wilde hem zelf stellen. Maar jij was me voor. Uh, ik, we... ik wil er nog even iets anders over zeggen, want dat wordt te vaak door studenten, denk ik, niet goed um, begrepen. Dat, uh, het lijkt een beetje, uh, ik heb het in het college al aangegeven, een search uh, Chinese Room. Je krijgt een bepaald karakter binnen, je doet iets, je geeft een karakter terug, maar je begrijpt eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Um, en dat, dat lijkt er soms op alsof, als je een dataset krijgt, dat er maar één goede manier is om die dataset te analyseren. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Als jij dezelfde dataset geeft aan twintig verschillende onderzoekers, en het zijn allemaal frequentisten, dan krijg jij naar alle waarschijnlijkheid twintig verschillende antwoorden. En een heel goed voorbeeld daarvan is onderzoek naar uh, neuroimaging, fMRI. En die data kun je op allerlei verschillende manieren analyseren. En iemand heeft onlangs laten zien dat als je kijkt naar alle plausibele analyses die mogelijk zijn, dat je dan uitkomt op meer dan 65.000 verschillende keuzes. Als dat niet subjectief is, dan weet ik het niet meer. Dus subjectiviteit is inherent aan het doen van een statistische analyse, want je moet een model kiezen. En in de Bayesianse framework hoort de prior gewoon bij je model. Ja, uh, klassieke statistici uh, willen daar niks mee te maken hebben, maar dat maakt het niet noodzakelijkerwijs veel objectiever. En ik wil één voorbeeld. Ja? Maar ik, ik ben het hier echt zo ontzettend niet mee. Uh, het punt is dat als twee onderzoekers in je neuroimaging, als de ene verabiaat gelooft dat uh, hersencentrum X iets te maken heeft met, uh, met conflictvermijding of, of error processing of weet ik veel wat, en de ander gelooft dat totaal wel of niet, ze geloven in Japan, het heel van, maar. maar ze doen precies dezelfde analyse. Natuurlijk kunnen ze wat schuiven, ze kunnen, ze kunnen rommelen, maar als ze dezelfde analyse doen, komen ze met dezelfde p-waarde terug. Maar in het Beziaanse uh, schema hangt hun posterior af van hun prior geloof. En als de een denkt het is absoluut waar, en de ander het is absoluut niet waar, dan komen ze heel ergens anders terecht. In hun posterior, en dat is toch, wat wil je toch niet? Nee, maar kijk, uh, als twee onderzoekers dezelfde prior hebben, dus het zijn... Nee, maar als ze het Hetzelfde als hetzelfde model gebruiken, dan komen ze uit dezelfde. De prior hoort bij het model. Jij ziet dat als iets, iets anders. Maar nee, het, in het, het hoort er gewoon bij. Stel dat ik absoluut niet geloof dat er een relatie tussen de amiga en En jij gelooft het absoluut <tus> wel. Dan hebben we toch een andere prior. Dat is toch het hele punt van de. Wegen. Ja, nou je kijkt naar de base factor. Je kijkt dus niet naar die naar de prior als. Dus, dus ik, in dit geval, kijk gewoon naar de evidentie die de data geeft voor de ene versus de andere hypothese. Dus dan zit je daar niet mee. Wij kijken naar een gemiddelde light De kans op de data, we geven de enige hypothese, we geven de kans op de data. Nee, nee, nee, nee. Oh. We, we hebben gewoon één hypothese: de correlatie tussen angst en de amygdala-activiteit uh, is nul. Dat is onze hypothese. Jij denkt, nou dat is nul, absoluut niet waar. En ik denk, dat het is absoluut waar Dus ik concentreer mijn prior op nul. Jij concentreert hem ergens anders, op punt 5 of zo. Dan komen wij aan het einde van het liedje. Met een andere posterior. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En als je twee verschillende bent, dat, dat wil je toch niet. Hey, ik heb toch nooit gegeven, hey, dan leg ik het uit. Als je, je twee verschillende modellen hebt die je, je echt een analyseert. Hier neem je een normale verdeling aan, daar neem je een cauchy verdeling aan, dan krijg je andere resultaten. Je hebt een andere aanname gedaan, dus krijg je andere resultaten. Hier als je die prior verandert. Je doet andere aannames, je krijgt andere resultaten. Maar een, een, een prior zonder, is alleen een, een aanname. Nee, een prior is jouw priorie geloofsovertuiging, de kans die jij aan de hypothese toekent. Het is geen hypothese ja, maar. over de wereld. Nee, maar ik vind die, die kans op de hypothese, daar moeten we toch even van afdelen. Dat, dat heb ik ja. ook in het college aangegeven: als je BCA bent, kijk je vooral naar de evidentie in de data voor de ene en de andere hypothese. Dus waar het daar om gaat is deze prior die op, die op de parameters en, dus, dus hier gaat het in de vorm van deze prior op de parameters. Dat is de belangrijke, uh, belangrijke vergeving. En als jij dat anders wilt doen vanuit, vanuit inhoudelijke overwegingen, vanuit informatie die je al hebt, bijvoorbeeld op basis van een ander experiment, dan staat het je vrij om dat te doen. Net zoals het je vrij staat om te zeggen: ik gebruik logistische regressie in plaats van een of andere spline-based methode of wat dan ook. Dat zijn subjectieve beslissingen en die kies je omdat je denkt, met de informatie die ik heb, denk ik dat dit een appropriate statistical analysis is. En ja, als je dan verschillende keuzes maakt, krijg je snel antwoorden. Ik vind het niet meer normaal. Ik vind het een nolprobleem. Okay. Maar als ik je het niet... Geen kom Ik het niet af. Uh, yeah. <laughs> <laughs> zet, daar, daar hebben wij het ook uh, iedere keer over. Dus ik denk dat we hier ook aan, aan bod komen. En het sluit ons niet aan op die uh, subjectiviteit en objectiviteit. Want Denny heeft heel veel nadruk ge ge ge gelegd, en terecht, We zouden ik ook doen als het in zijn situatie was. Hij heeft heel veel nadruk gelegd op het feit uh, p waardes zijn objectief. Maar, um, Laten we nu bijvoorbeeld uh, zeggen dat ik gooi met een munt en ik vind 9 keer kop en dan 1 uh, uh, keer uh, munt. 9 keer kop één 1 keer munt. Wat is de P-waarde? Wel nu, die kunnen jullie mij niet vertellen. Jullie moeten weten met welk doel ik het muntje heb opgegooid. Met andere woorden, wat ik van plan was met het muntje toen ik het opgooi. Dat klinkt dus heel raar en het is dus heel subjectief en dat klopt ook. Want als ik zou gooien met de bedoeling, ik gooi hem tien keer en dan stop ik, krijg je een andere p-waarde dan als ik in mijn hoofd had, ik gooi hem tot ik de eerste keer munt zie. Ik heb exact dezelfde data, die neem een keer kop en dan een keer munt. Je hebt verschillende p-waarden. Is niet... dat niet subjectief? Nou, dat vind ik wel nee, subjectief. En specif. ik vind het nog erger dan subjectief, want het is verborgen subjectief. Want ik hoef jullie niet de waarheid te vertellen. Terwijl als ik mijn prior verdediging geef, die moet ik geven. Dit is mijn model. Daar moet ik. Ik moet mijn kaarten op tafel leggen. Maar als frequentist hoef je dat niet, want de gedachten die jij had terwijl je de data verzamelde, die zijn voor jouzelf. Nou, maar dit is dit wil ik jullie. Okay. Ja, maar hier moet ik jullie ja, dat kan je niet toevoegen. je van controle bepalen, dat zeg maar, hoe vaak je iets gaat uitvoeren. Dus dan kan je iets voor je je net komt. Dat moet je doen, ja. Maar in de praktijk is het zo dat jij bijvoorbeeld jouw experiment uitvoert, hè? en uh, je, je doet dat uh, voor 20 proefpersonen, en dan, je moet er eigenlijk voor zeggen, ik ga 20 proefpersonen toetsen en dan stop. Dan zijn er zijn twee problemen. Stel nou dat je er net niet bent met die paper. Je stuurt je paper op naar een journal en de reviewers tellen je: test nog maar 10 bij. Ja? Want zo gaat het. Dan moet je eigenlijk zeggen: dat mag niet. Ik moet een nieuw experiment doen. Maar het belangrijkere punt is dat je. het gaat om: je hebt dezelfde data, maar een andere P-waarde afhankelijk van de, de plannen die je had. En dat. dat maar ik, ik nu mag dat. ik ook wat dat, dat, dat, dat, dat moet ook, want je doet een ander kans-experiment. Je hebt een ander experiment. Als dus ik ga, ga gooien tot ik één keer een munt gooi, of ik gooi tien keer en ik tel hoeveel munt ik gooi, heb ik een ander kans-experiment gedaan. Dus er is een echt een andere kans. Als ik het heel vaak zou doen, zou ik een andere frequentie krijgen van de data. Ja, maar, dus maar die kans niet. Dus dat is volstrekt terecht. En het feit dat mensen ermee. door met de kantjes te knap mogen met statistiek, en dat editors verschrikkelijke dingen eisen van auteurs, dat ben ik natuurlijk volstrekt ja, met je eens. Maar als je denkt dat, dat, dat dit opgelost wordt door, door, door BCA's, nou ja, misschien, misschien, is dit, misschien is dit allemaal hard. Oké, okay, dus ik zou, ik vind dit wel zo erg wat je nu noemt. Dat, dat gebeurt echt, editors eisen dat soort dingen. Vind ik wel zo erg dat dat inderdaad een argument zou zijn om te denken, uh, misschien, uh, kijk als het zo moet dan kunnen we misschien, dan is dat misschien wel zo erg dat je misschien toch in een andere mindset moet hebben. Dus daar, daar, daar, daar ben ik wel maar, maar, maar dat zijn vragen ja, in deze boek. Ja, ik had wel een uh, vraag voor Gint-Jan nog, want ik ben het volledig eens met wat je zegt. Ook zeggen over dat het meer de manier is uh, waarop het nu verkeerd gaat, dat je iets heel uh, helemaal moet veranderen en de BCA-statistiek moet, moet aanpakken, bijvoorbeeld. Maar ik vraag me dus af of jij het er zo erg mee eens bent dat dit uh, een manier is om de hele statistiek verkeerd te gebruiken, dat je denkt dat we daarom de frequentistische statistiek misschien niet moeten gebruiken, of dat je denkt dat het wel aangepakt zou kunnen worden. Uh. Oh ja, yeah, uh, precies. Je, je, dus als we het uh, hebben over de frequentistische statistiek als persoon, dan is dus de vraag: is de ziekte ongeneeslijk, of kunnen we toch nog een, soort, een, een van de medicijnen verzinnen waarop die toch nog een beetje op kan krouwen. Ja, nee, ongeneeslijk ziekte voor mij. Fundamenteel fout. En ik, ik begrijp hoor dat heel veel mensen vinden dat natuurlijk beangstigend, want. Uh, en we hebben ook in onze afdeling met allemaal slimme mensen rondlopen. en die hebben hun hele carrière vaak geïnvesteerd in de klassieke statistiek. Als er dan natuurlijk iemand langskomt en die vertelt je: ja, het is allemaal onzin. Natuurlijk vinden mensen dat, dat niet fijn. Dus uh, ik, ik snap de angst heel goed. Maar ja, je moet wel de feiten onder ogen zien. Okay, en nog een uh, vervolg ook, want wij hebben een heel aantal uh, questionable research practices geleerd ook. En uh, ons werd geleerd dat als die aangepakt worden. Wel goede uitkomst weet. Uh, ik ga je graag die allemaal een uh, soort van uitleg <tossimus> van leggen waarom die opmerkingen precies zijn, maar uh, jij bent ervan overtuigd dat al die questionable research practices dus niet aangepakt kunnen worden en uh, ja, dat het daar eigenlijk precies dat de statistiek niet, niet werkt? Uh, nee, ik zou zeggen dat bijna alle questionable research practices die de klassieke statistiek verzieken, fysieke, ook de BCA-statistiek. Het is een beetje garbage in, garbage out. Dus als jij uh, de krenten uit de pap vist en vervolgens aan je statistiekprogramma geeft, dan maakt het natuurlijk niet uit of het een klassiek of een beziaanse analyse is. Als je het alleen maar krenten geeft en geen pap, dan krijg je natuurlijk het vertekend beeld. Het e de enige questionable research practice die de beziaanse analyse wel oplost, is um, dat in de beziaanse analyse uh, is het geoorloofd om de evidentie bij te houden terwijl de proefpersonen binnenkomen. Dus als je inderdaad dat experiment deed met die 20 proefpersonen en de reviewer zegt: test er nog eens 10 bij, of, doe er nog eens 10 bij, dan kun je zeggen: spring maar doen we toch. Terwijl klassiek gezien moet je dan zeggen: ja, jammer, moet moeten eigenlijk een heel nieuw experiment beginnen. Ja, dat is uh, terecht, dat klopt. En uh, uh, uh, als, als, als uh, editors dat soort dingen eisen, dan, uh, dan zou je inderdaad kunnen zeggen: nou ja, goed, editor. Dat wil ik wel doen, maar dan ga ik geen V-waarde meer uitrekenen, want die is gecontamineerd op dit moment. Dus dat kan niet, dan moet ik iets anders gaan doen. Uh, ik, ik, uh, ik zal een uh, b voor uitrekenen. Daar heb ik op zich geen enkel probleem mee trouwens. Uh, maar ik, ik vind het wel een heel belangrijk punt, en dat is ook iets waarin wij het eens zijn: uh, dat de uh, questionable research practices alleen die. Die wordt niet opgelost door een methodologische innovatie, die heeft, tenminste, misschien wel door een methodologische innovatie, maar niet door een statistische. Want die heeft te maken met hoe wij als mensen in het proces zitten. En, en, en die heeft te maken met dat de wetenschappelijke praktijk uh, uh, niet neutraal staat ten opzichte van onderzoeksresultaat A en onderzoeksresultaat B. En, onderzoeks en resultaat A betekent. Dat ik een hypotheek kan afsluiten en een uh, kind kan nemen, want ik heb een vaste baan. En onderzoeksuit B betekent dat ik maar nog maar eens een keer een toevoel moet gaan doen. Dat is, dat is de ellende. Maar ja, dat heeft met repetities of Basiaanse statistiek denk ik verder niet zo heel veel te maken. En ik heb hier twee vragen uit. Ja, dat probleem daarvan. Het zit ook precies hetzelfde ook in de BCA-statistiek, namelijk dat je dan ook in provider Express zo kan bijzetten dat daar ook eerder resultaten in gevonden worden. Nou, kijk. In het ideale geval, maar dat geldt opnieuw, zowel voor de klassieke statistiek als voor de BCA-statistiek, stel je je beoogde statistische analyse al op voordat je de data ziet. Ik denk dat het heel gevaarlijk is om je data te analyseren en terwijl je dat doet, met je model bezig te gaan. Want de verleiding wordt dan heel groot om, dus inderdaad, bepaalde beslissingen te nemen die je aan een baan en een kind helpen. Um, dat gezegd hebbende, je kunt natuurlijk wel een uh, aparte prior verdeling hier gaan gebruiken. Maar dat moet je wel verantwoorden. En als jij je artikel opstuurt, dan wordt daar natuurlijk naar, naar statistische analyses gekeken. En net zoals bij een klassieke analyse, als jij een heel raar model gaat gebruiken, dan gaan de reviewers zeggen. Nou, doe dat ook maar even met de traditionele modellen. Hetzelfde hier, als jij een hele gekke prior gaat gebruiken, dan heb je wel echt sterke argumenten nodig... ...om reviewers te overtuigen dat het een zinnige analyse is. Kan ik dit nog aanvallen voor het werken van Robert? We zijn er over eens dat het niet uitmaakt of je de deze jaar zo'n gekke statistiek hanteert... ...voor de maand van het systeem, dus dat zich uitnodigt of ruimte niet aan nou, dat is niet helemaal waar. Op dit moment uh, is het zo dat de frequentistische statistiek, en dus dat, dat is niet zozeer de frequentistische kansdefinitie, maar het gebruik van p waarden zoals van Linda, ja, dus gewoon, de blindenhaag, dat is gewoon ook een beetje dus dat is waar, dat gedrag, dat heeft, dat heeft de buitengewoon nog slechte invloed in de wetenschap. Dat is evident geworden de afgelopen jaren met de replicatiecrisis, dat dat heeft geleid tot een enorme inflatie van type 1 fouten omdat mensen het zo op zo'n manier doen dat die errorcontrole niet gegarandeerd is. En het zou dus kunnen zijn, het zou kunnen zijn dat als mensen bijvoorbeeld B-factoren gaan berekenen, dat dat uh, minder wordt. Als je denkt dat dat zo is, dan zou ik dat best een argument vinden om, om een push naar de B-jaardse te maken. Maar ik persoonlijk denk dat de mensen binnen no time de regels zullen hebben ontdekt, als de B-spectrum groter is dan 5, dan is het waar. Omdat dat nou eenmaal de aard van de is. En dan ben je dus van, van, nog steeds van de baan van de regen in de droom. Dan zit je van de geografische regen in de b terug. Dat is een mooie, mooie, mooie. Uh, ik wil graag nog even twee minuten terug in de tijd. Toen we het hadden over die uh, editor die tien proefpersonen erbij wil wat niet kan en absoluut niet mag in het frequentistische raamwerk interessant belangrijk punt toen werd hier de vraag gesteld aan Erik Jan uh, daarna over vind jij dat de frequentistische statistiek eigenlijk gewoon eruit moet dood is en toen ging je zonder al te veel argumenten maar wel met grote woorden wel zeggen ja dat vind ik ik zou je eigenlijk de stelling voor willen leggen in die context van dat, dat extra data verzamelen, is de frequentistische statistiek dood of is de frequentistische statistiek duur? Nee, dat is een heel goed punt. Dus um, er zijn bepaalde situaties waarin het wel is toegestaan met klassieke statistiek om af en toe naar je data te kijken, maar je moet dan wel een prijs betalen en je moet van tevoren aangeven hoe vaak en wanneer je gaat kijken. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik ga 100 proefpersonen testen en na iedere 20 proefpersonen ga ik even kijken. En als het na 20 al significant is, dan kan ik ophouden. Maar, dan, daar moet je wel dus een prijs voor betalen dat je 5 keer kijkt. Dus dat betekent dat als je hetzelfde resultaat hebt na 20 proefpersonen, dat je misschien de nulhypothese zou verwerpen als je plan van tevoren was om maar alleen 20 te testen. Terwijl je niet zou verwerpen als je plan is om 5 keer te kijken. Dus dat is de prijs die je betaalt. En je moet dus ook van tevoren aangeven hoe vaak ga ik kijken en wanneer. Dus je kan het niet toepassen op een proces wat je door de natuur wordt aangeleverd. Waar data gewoon geleidelijk binnenkomen. Bijvoorbeeld over het klimaat of zo, En waar je geen controle over hebt. En je gewoon de evidentie bij wilt houden. Dus bijhouden van de evidentie. Na ieder nieuw datapunt testen. Dat kan niet. Maar er zijn andere methodes. En dat is een heel goed punt. Die, die klassiek zien. Je kan wel iets doen. En dat is vaak een heel goed idee. Maar schattingstechnisch zijn kan natuurlijk ook wel allerlei... Uh... Ja, voor het vaak uh, wordt het heel moeilijk. En je hebt het dus niet alleen... Maar, maar het is wel belangrijk om te zeggen, want het gaat dus in het algemeen. Dus dat betekent dat het gaat om als je het hebt over proefpersonen binnen één experiment. Maar het gaat ook op als je een meta-analyse doet en je wilt kijken over verschillende experimenten. Dus stel, je test een belangrijke uh, medicijn en nu komen er telkens meer experimenten beschikbaar over dat medicijn. Dat is dus klassiek gezien moeilijk om te analyseren, want wat is de stoplever? Die is eigenlijk niet zo goed gedefinieerd. En dan ben je klassiek snel in het probleem. Je kunt hem wel negeren, ik... maar dat is natuurlijk uh, problematisch. Ja, ik wil even zeggen dat dit wel een, een, een boel is waar de dat statistiek inderdaad heel handig is. Uh, dat is wel waar. Dat moet de eerlijkheid Oké, ik wil eigenlijk even terug naar de kern van de frequentistische statistiek. Want u zei eigenlijk dat u niet wilde weten wat de kans is op de hypothese. Nu is 1 of 0. Maar verder testen u wel eigenlijk alleen de kans om de data te geven nul hypothese. Maar als die kleiner is dan 0,5, dan zegt het nog steeds niks over de alternatieve hypothese. Het zegt alleen maar als je dat doet, dat je in ten hoogste 5% van de gevallen een fout van de eerste soort maakt. Dus ten onrechte juneo-hypothese verwerkt. Dat is ook alles wat je krijgt van zo'n statistische procedure. Ja, je, je mag er wel meer van willen hebben, maar dat ja, is nou eenmaal wat er, wat er, wat er wat meer zit er niet in dat vat. Wat je wel kunt doen, is je kunt natuurlijk uh, meer de kans op, de, op alternatieve hypotheses ook meenemen. Daar hoef je aan zich ook geen bezig aan voor te zijn. Dus bijvoorbeeld, als je de likelihood van de data gegeven en één hypothese deelt die gegeven in een andere hypothese, dan kun je een likelihood ratio toets doen. En daar, dat is, die heeft gewoon weer frequentistische interpretatie. Het punt van de Besiane is, de, de, de, de, de, de echte lijn, en daarom is het filosofische punt wel belangrijk, is op het moment dat je een kans nog gaat kennen aan een hypothese. En denk dat daar echt wel te valt, dan ben je het Als je denkt, nee, de kans is gewoon een frequentistische kans en that's it, uh, dan blijf je frecultist. Maar op zich kun je natuurlijk allerlei uitbreidingen hebben, die zijn er ook. Het is niet zo dat de hele statistiek daar nou op mee bezig is met dat soort dingen, dat is al af. Dus als ik statisticus was, dus ik, de statisticus is iemand niet die onderzoek doet in de wereld en die pleebaarheid uitrekenen, maar dat is iemand die stellingen bewijst over verdelingen van, van, van, uh, van de, de andere dingen. Uh, als ik dat was, zou ik ook bezig aan want frecultist is af, dus ik geef geen wonder geen, geen meer aan te doen. Maar dat is wel een heel iets anders, dan dat je bezig aan moet worden als wetenschap. Maar goed, heb ik het nu graag of ben ik er omheen gegaan. Ja, half. <laughs> nou, het is ook een onbandere vraag. Nou, zeg maar waarom je denkt dat het half is. Dan. Uh, ja, omdat je eigenlijk weer terugging naar dat, dat de categorie op deze 1-0 is wel dingen gaan uitrekenen met een lijkende ratio. Maar eigenlijk, natuurlijk, is een beetje uh, uh, statistiek, is dat niet informatie voor het niet meer? Nou ja, kijk, uh, op zich is een lijkende ratio, goed, dus de kans op data geeft de ene hypothese gedeeld en de kans op data op andere hypothese. Die geven dus een indicatie van hoeveel waarschijnlijker de data zijn onder deze hypothese dan voor die hypothese. Dat, dat is, ja. Daar, daar, daar heb ik geen enkel probleem mee. Of heb ik... Oh, maar <laughs> nee, maar ja, want ja, ja. Want ik, ik wil er even op inschrijven. uit, moet... Maar, op, uh, maar uh, op ik benaderd dat ah, je dat de een like ratio, waar je het niet... Dat kan frequentistisch zijn, is zijn nou, dat de like ratio is, is, is, is, is, kan BCA's zijn, misschien De likening ratio kan je als frequentist en als BCA's gebruiken... omdat je de likening ratio kan uitrekenen... elke keer met een kans op de data gegeven die hypothese, Wat je frequentistisch kan interpreteren. Zo gauw je zegt dat je die, uh, die kan omzetten in de kans op de hypothese gegeven de data, dan, dat kan niet met een likelihood ratio alleen, dan moet je een prior hebben. Dus een verdeling van je geloofstoestand over alle mogelijke va waarden van de parameter. Maar ik wil hier nog wel even aan toevoegen: uh, Danny, frequentisten, betalen dus opnieuw ook een prijs als ze die likelihood ratio willen berekenen. Hè? Want Danny noemde even van uh, het is allemaal objectief. Uh, we kunnen type 1 en type 2 fouten, kunnen we, kunnen we die errors kunnen we controleren. Maar als het gaat over de, het controleren van de type 2 fout, dan moet je wel specificeren, wat is mijn alternatieve hypothese? En op dat moment dat je dat moet specificeren, dan val je ten pooi aan precies dezelfde argumentatie over, oh het is subjectief. Als Danny zeg maar richting de frequentist het enige verschil is, de frequentist moet zeggen, mijn alternatieve hypothese zegt dat de effect size is punt 3. Het is absoluut zeker weten niet punt 29 of punt 31, het is punt 3. En als je dat wilt doen, als een punt specificeren, dan kun je dus zo'n like ratio berekenen. Maar, maar kun, dat is voordat het een heel specifiek voor de voor, voor het studenten om voor ogen te hebben, het gaat dus over dat als je wilt van tevoren wil bepalen hoeveel proefpersoon die je nodig hebt in je onderzoek. Wil je een type 1 error hebben van 5% en een, een, een power van, van, van 80% bijvoorbeeld, dan hadden we die power nodig. Dan moesten we daarin opgeven wat effect size was uit eerder onderzoek en gegeven die gegevens konden we bepalen wat ons error rate was. Nou ja, hoeveel, hoeveel proefpersonen je nodig hebt om een bepaalde error rate te garanderen. De BCA heeft in principe Ofwel, ik bedoel, het fijne van, als ik eh, lekker doe, ik deze aan ben, dan weet ik dus, ja, als ik eerlijk ben, als dus ik het netjes doe, en ik ga niet zitten rommelen met editors die dingen op me vragen die ik niet zou moeten doen, als ik het netjes doe, dan heb ik gewoon een type 1 error rate van ten hoogste 5%. Dat garandeert de statistiek mij. Maar wat is jouw type error rate? Maar ik heb een veel betere type 1 error rate. Uh, type 1 error rate. Ja, maar hoe groot is het? Nee, ik zoals je vertelt. Kijk, de, de klassieke definitie <laughs> van de type 1 fout, die is dus, als ik het experiment heel erg vaak herhaal. Hè, wat gebeurt er dan? Maar Bayesiaans gezien kijk je dus naar het individuele experiment. Want daarin ben je geïnteresseerd en daarvoor bereken je een mate van evidentie. Hè, misschien weten jullie nog die pizza plotjes die ik liet zien, die dan kwantificeerden hoe sterk die, die base vector was. En dus jouw uh, persoonlijke overtuiging, de kans dat jij dus een foute conclusie trekt is direct gerelateerd aan die beestweg. Dus dat is een, een error probability, maar dan voor die specie, dat specifieke geval waarin je geïnteresseerd bent. En niet voor een van de hypothetische collectie van uh, imaginaire experimenten die je zou kunnen uitvoeren als je oneindig lang de tijd had. Ah. Nou, we kunnen ook gewoon heel concreet iets doen, een potje met balletjes, met groene en rode balletjes. Ja. En dat we gewoon uh, de hypothese dat er evenveel in zitten allebei. Uh, hebben. Kan jij dan zeggen wat je vraagt van een error is? Nou, kijk, ik Laat weet namelijk nou, wat die is. Ik kan, wel, nee. maar jou, ik kan jou de kans vertellen dat ik fout zit. Ja, maar mij, mij, ik wil graag de kans op de lange duur weten. Ja, maar dat maar echt ik ja, Nee, ja, onzin. Nou, nou, je hebt best een heel ingewikkelde manier om gewoon te zeggen: dat kan ik niet. Dat echt? wil ik niet. Ja, je wilt niet dat je die kan, als je het wel wil, dan zou je het meteen doen. Nee, natuurlijk wel. Wie is nou geïnteresseerd als ik toch de kans heb voor het specifieke geval? Wie wil dan de kans over een collectie van hypothetische replicaties? Ik je, je, je, je, je bent het aan wel met mij eens dat random uh, assignment zo'n goed idee is. Omdat het lange ja, duur tuurlijk. alles uitmiddelt. Dus tuurlijk. Je dat je wil je je niet ja, zomaar wegluiken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar dat vond ik een andere misvatting in je presentatie. Ik niet, nou, die geloven toch ook in, in gewone randomization design. Dat is gewoon, dat is gewoon hoe je experiment netjes opzet. Ja, maar hoe, waar, waar is dat dan op gebaseerd? Nou, ja, dat, dat, maar wat, wat is Het is toch niet, maar dat, is toch niet, dat hangt toch niet samen met je, met je kansbegrip. Ik ben dat toch niet fervent bezig, ja. aan, maar, maar je bent nog met mij eens? Ik, ik zit toch wel in dat kansen als je iets, als je, dat kansen uitmiddelt. Nee, maar wacht, dat, even. Is, dat is toch. Ja. Jij bent het toch met mij eens? als wij hier een wendersteek gaan trekken. Mm -hmm. Dat dat betekent, de definitie daarvan is dat voor ieder individu in de ruimte dezelfde kans bestaat dat hij getrokken wordt. We hebben een momentje. En dat, dat betekent, dat is gewoon de definitie daarvan is, als we het heel vaak zouden doen, dan zou iedereen even vaak in de steekomst Dat is de definitie van een de random steekomst. En ik zie niet. Ik, ik, ook als ik BZA was, zeg maar, zou ik willen dat toch de definitie van de, van de, van de random steekomstrijding ja. is. Want als dat het niet is, dan weet ik het niet meer. Ja, maar ik wil vraag, want het is juist in psychologie dat we onderzoek willen doen, waar. ...uit een voorspelling kunnen afleiden voor de hele populatie. Dus, maar dat is dan in dit geval wat u zegt. Dan is dat ook niet zo. Want dan kan je dus alleen maar over een bepaald verschillen. Nee. Want deze, posteri posteri zo. deze posterior die je hier ziet... Dat, ...dat is wat je hebt geleerd over het onderliggende data-genererende proces. Ik vind het zelf prettiger om over het onderliggende data-genererende proces te spreken. Maar zo je wilt kunnen we het de populatie noemen. Maar alle statistiek of Niet alle statistiek, maar uh, de inferentiële statistiek is gebaseerd op hoe ga je van informatie uit de samples naar het hogere worden proces. En dat kun je een populatie noemen of een datagenerend uh, mechanisme, maar dat, dat is wel uh, gemeenschappelijk. Maar, want u zegt net ook dat je alleen maar over dit onderzoek dan wat kan zeggen op dit experiment. Nou. Want u hoeft niet te weten over hoeveel als je het he, eigenlijk zou herhalen, en wat is juist dan de definitie daarvan? Um, kijk, waar het om gaat is dat je de conclusies die je, die je trekt, dat die, dat die volgen uit de data die je, die je hebt gezien. En dat data die je mogelijke wijze had kunnen observeren maar niet hebt geobserveerd, dat die er niet toe doen. Dus um, op het moment dat je, uh, dat je deze, dat je, dat je hier een 95% confidence interval op hebt, dan weet je, de kans is 5% dat de ware waarde in de populatie buiten die, uh, die twee grenzen ligt. Maar dit is wat je kunt zeggen over dit, uh, op basis van deze spe specifieke gegevens. Maar mag ik graag wat je daar nou mee bedoelt? Dat er 95% kans is dat de waarde, de echte waarde daarin ligt? Um, Want, ja. Ja, het is opnieuw, het gaat over de plausibiliteit van, die van, de, van de waardes van die parameters. En de plausibiliteit van de waarden die in de Staten zitten, is lager dan de plausibiliteit van die waarden die er middenin zitten. Ja, had ik had nog even gevraagd dat ik kan het onderdeel van het data-genererende proces is denk ik niet steek. Ja, had ik niet een voorbeeld gegeven over kikkers in de Amazone, waar je er dan vijf van zag, ja. Nee? Ja, dat heb ik gegeven. Hè? Nou ja, maar dan zie je dus een sample. Je wilt iets zeggen over de, over de onderliggende <kämt> populatie. Maar wat nou als die vijf kikers de hele populatie zijn? Sommige mensen zeggen dat je dan dus geen statistiek kunt doen. Maar ik denk dat je eigenlijk geëïnteresseerd ge bent dat in data, geen de proces. Nee. Dus dat is nog wat algemener dan de populatie. Zeker, maar dat is voor onderhandeling dan, want je geeft aan van de data die je dat kunt observeren, wat je als kunt observeren. Ja, maar Als je bijvoorbeeld naar de p-wagen kijkt, dus laten we het principe nemen dat je, die, uh, je hebt 9 keer kop gegooid 1 keer munt. En je, je idee was, ik ga net zo lang gooien totdat ik de eerste keer munt zie. Wat dan meedoet in je analyse bijvoorbeeld, is de kans dat je, 9, uh, uh, dat je 11 keer kop zag en dan munt. Of 100 keer kop en dan munt. Of duizend keer kop en dan munt. Die, die, dat doet mee in het bepalen van je p-wagen. Dat, dat, dat, ja, waarom moet ja, ik dat mee? Ja. Ik heb een keer uh, een, een, een, een situatie meegemaakt waarin, ik, uh, waarin iemand mij kon vragen of die een gierhydraattoetsen van tevens geloof ik moest doen, als ik me goed herinner En uh, toen we daarover aan verder praten waren, kwam ik erachter dat uh, dit was een arts en die wilde een uh, nulhypothese toetsen over de uh, iets, frequentie iets, iets, uh, van voorkomen van iets in, in een bepaalde ziektepopulatie. En uh, die vertelde mij dat hij alle ziektegevallen had. Die had dus de hele populatie, was een zeer zeldzame ziekte, en er waren honderd gevallen, zeg maar, en die had hij allemaal in zijn data zet. En dan nou wilde hij een hypothese gaan toetsen over een populatie. En uh, dat mag natuurlijk, ik bedoel, uh, alles mag, uh, maar het leek me, het leidt mij, het lijkt mij, lijkt dat gewoon een beetje onzinnig, want die honderd mensen zijn helemaal niet getrokken. Op een random manier uit een grotere populatie. Dit zijn gewoon de 100 mensen met die ziekte. En daar moet je het mee doen. Dus dan slaat het nergens op om P-waardes te gaan berekenen. Het staat ook nergens op, wat mij betreft, om ze om te gaan zetten, om iets om te gaan zetten in posteriors. Ik bedoel, dit is gewoon de, de data. Er is geen inferentie naar een populatie. En dat hogere orde proces voor jou, dat vind ik eerlijk gezegd nogal mystiek klinkt. Stel dat de ziekte is dat je uh, zombie bent en je hebt er honderd, dat is de hele populatie. Nou, dan zeg je ja, het zijn er honderd, uh, uh, wat kunnen we dan over zeggen? Nou, kunnen we dit maar. we kunnen dit maken. we kunnen geen statistiek doen. Natuurlijk. En dan vervolgens uh, ontsnapt er eentje, en voor je het weet, ik je ineens een veel grotere populatie. Dan ga je, oh nee, wacht even, maar uh, nu kunnen we misschien. Uh, oh nee, wacht even, nu hebben we weer iedereen. Nou, uh, nou kunnen we weer geen statistiek doen. Dan snapte weer eentje. Oh shit. Dus het lijkt mij dat, je, dat er een onderliggend data genererend proces is wat iets te maken heeft met het zijn van zombie in het algemeen. Ja, en dat je er niet te, te veel de... op moet hangen aan het feit dat je toevallig x hebt en dat x of de hele populatie is of niet. Ja, maar het, het data genererend proces is wel een beveegkomst. Dat is het data genererend proces. En... Dat hebben wij, ik en heb dit zo omgezet. Ik en... anders kun je nou een dat hetzelfde niet meer die, wat, wat heeft er reddingsteek nog met zombies te maken? Ja, dat wil ik u uh, ja. ook. Ik hoor eerlijk bijdragen aan het feit dat er in de zombie wel ontstaat. Ja, ik vind dit, een, dit, dit, dit is toch een hele, dit is toch een nodeloos ingewikkeld verhaal. Het is heel makkelijk. Dit geloof ik, ik over die zombies. Vervolgens zie ik er iets en dan geloof ik dat daarna. Klaar! <laughs> Van de nodeloze ingewikkeldheid gaan we naar het stokbello. Ik denk dat het eerlijk is om als eerste, als laatste, te horen in de kerkers, nou ja, dan orde, want het is de reactie, laatste reactie van de heer Jan in een halve minuut. En dan gaan we kort voordat we naar huis gaan nog even stemmen over ja, het niet, niet. En, ja. Ik ben een verschokte technologist en ik zal niet van de ene op de andere dag mediaan worden. En Erik-Jan heeft een deze deze aan en die zal niet van de een of de andere voor. worden. En dat is zijn van de recht en dit is mijn uh, Wat ik belangrijk vind, en wat ik ook het, het belangrijkste hiervan vind, is dat jullie zien dat verstandige mensen, tenminste in het schema dat jullie ons redelijk verstandig vinden, van mening kunnen verschillen over dit soort fundamentele zaken. En dat je dus ook daar zelf een afweging in kan maken. Dat vind ik het allerbelangrijkste, Want je ziet dat het niet uit de hemel komt. Statistiek. Het is een keuze je hoe je het daarover nadenkt. Mijn keuze wordt voornamelijk gedreven door wat ik denk dat het grote inzicht is van de breedte. Het is voornamelijk de definitie van de kansen- en relatieve frequentie van de natuur. Dat heeft een sterk voorkeur voor mij en daarom kan ik niet meegaan met de Debesiaan. Ja, dat neemt niet weg dat ik op allerlei punten vind dat Erik Jan een belangrijke toevoeging geeft aan bestaande repetitie. Uh, ik interpreteer ze misschien anders en jij kunt ze ook anders interpreteren, maar uh, dat is ongeveer hoe ik de zaak zie. Dus van mij hoeven jullie niet allemaal regentist te worden. Ik heb liever dat jullie gewoon zelf goed nadenken. Nou, ik uh, Dat is iets waar ik het helemaal mee eens ben. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om zelf na te denken. Maar ik denk ook dat het dus heel erg belangrijk is om in je opleiding iets uh, geleerd hebben over Base statistiek. En hoe we dan iets definiëren, daar kunnen we over onderhandelen. Wat mij betreft betekent iets eigenlijk heel erg veel. Want kijk, ik denk dat als je die Basianse concepten goed begrijpt, daardoor leer je ook de klassieke uh, concepten goed te begrijpen. Alleen al vanwege het contrast. Ik, ik begrijp ook wel met. Af en toe als ik met mensen praat, ik begrijp al een beetje de angst voor het onbekende. Je hebt al zoveel geïnvesteerd in één manier van nadenken. Um, maar ik denk eigenlijk dat het nog veel gevaarlijker is... om gewoon je kop in het zand te steken en alleen maar die p-waardes te gebruiken. Terwijl, hé, hey, jullie hebben geloof ik met uh, jazz gewerkt. Uh, terwijl het in jazz ontzettend makkelijk is om even te kijken... wat laat de bca sterminissen zien. En als je dat nou echt actief niet gaat doen... Dat, ik, dat vind ik echt gewoon eigenlijk alleen maar vol. Oké, okay, helder. Voordat we gaan een korte stemming. Ja, Wat is zijn de reële is de dus vraag die ik u eerst stelde over statistiek in jaar heen? Of pijlen waar jullie dacht, nu zijn, eigenlijk, zich ontwikkeld hebben over statistiek en statistieken statistiek voor jullie nu ruttig erachter. Is relevant. Ja, we denken hier serieus over na om bijvoorbeeld meer bca statistiek in jaar 1 te introduceren. Mijn vraag van jullie is. Stemming 1. Vinden jullie op basis van wat je nu hoort en wat je weet over de inrichting van jaar 1 nu. Hè, je leert dus de basis van kansrekenen en vervolgens hoe dat terugkomt in de frequentistische benadering van statistiek. Vinden jullie dat er evenveel aandacht moet komen voor die frequentistische benadering als voor de Bayesiaanse benadering van statistiek in jaar 1. Wie er mee eens is, steek zijn hand even op. Evenveel aandacht voor beide benaderingen. Oké. Okay. Voor de record. Bijna niemand Wat wil zeggen, 10 studenten steken nu hun hand op. Wie vindt dat het precies moet blijven zoals het nu is? Dus eigenlijk alle aandacht gaat naar de frequentistische benadering van de statistiek. Niemand vindt dat. Die weet het nog niet. Meer frequentistisch of deze aandacht ja, van de statistiek is erin. Ook niemand. Maar dat is met Wie vindt dat het alleen maar bezig aanzetten met de statistiek meer is meer beest, maar wel relatief meer... Dit komt nog later. Tien dat is 10% uh, base. <laughs> Misschien kun jij een van de opties die ik niet overwogen heb even articuleren. Wat doe jij verstand in? Ik denk wel dat het handig is om eerst van de frequentistisch is dat het gewoon echt goed te begrijpen voordat je bezig gaat met de base. Dus dat je eerst bijvoorbeeld het eerste jaar wel frequentistisch doet, maar dat het tweede jaar wel meer aandacht geeft aan base dan nu. Okay. Ik, ik heb er geen geld gegeven van het voorwoord. Nou, een... ja, ja, nee. <tie> de met ik denk dat jullie dingen be beter eerst goed kunnen doen. Oké, okay, wie, wie is het hiermee eens? Zoals hier net verkocht werd. Oké, okay, heeft iemand nog een radicaal ander standpunt? Of een ander standpunt? Maar hey, een... trouwens, maar hoe Je hebt het standpunt nog helemaal niet genoemd, maar je hebt het meest redelijk beleid. Namelijk uh, meer, meer Beziaanse statistiek in het eerste jaar dan er nu is. Ja. ja, Mag ik even naar horen van Roeland? Zeker, ook oh, bijna mijn een uh, <laughs> oh, ja. ja. ja. Daar ja. ging het mij ja. ja, absoluut. Oké, okay. um, ik ga het afsluiten, denk ik. Ja. Hartelijk dank voor jullie inzet, voor jullie goede, gerichte, kritische vragen... ...en vooral hartelijk dank voor de ideeën dat ik Wagenmaker en maken. En jullie moeten